Ja, ik vind het uh, heel speciaal dat ik de vlag mag dragen. Ik heb uh, tien jaar in Canada gewoond en uh, nu in Nederland. En ik ben dus heel blij dat ik voor Nederland de vlag mag dragen. Nou, ik, uh, ik ben in uh, Nederland geboren. Ik heb vier jaar hier gewoond en dan uh, ben ik naar Canada verhuisd. En uh, daar heb ik mijn hele leven aan ijshockey gedaan. Ik, uh, ik ben wel een beetje klein en uh, ijshockey moet je wel echt best groot zijn. En uh, ik had de hersenschudding gekregen. En, uh, dus dat uh, vonden mijn uh, ouders uh, genoeg, zeg maar. En toen uh, zijn mijn ouders besloten om weer terug naar Nederland te gaan. Ze naar uh, een ander sport uh, proberen. En toen uh, vrienden van ons deden shorttrack, short track. Dus dan, uh, dat, vonden, dat vond uh, ik mijn broertje leuk. Dus uh, dan zijn we verder mee gegaan in Nederland. Uh, ja, dat is een heel uh, speciaal gevoel dat ik gewoon voor iedereen mag lopen. Als dat ik echt Nederland... Uh, dat ik echt als Nederland... Uh, Zeg je dat? Represent, zeg maar. Vertegenwoordigen. Ja, vertegenwoordigen, dat vind ik heel speciaal.